Mijn naam is Deborah Nas en ik specialiseer me in technologie en innovatie. En op de SURF Research Day ga ik het met jullie hebben over artificial intelligence en quantum technologie. En dan vooral wat kun je ermee en wat betekent dat voor de impact op onze maatschappij en op het onderwijs. Ik hoop jullie allemaal te zien, dus meld je snel aan voor de SURF Research Day.